En hallo mensen van Jangmonfees en ik ben hier met een nieuwe video en ik heb kort haar. You know that one. Goed, in ieder geval, uh, ik wil zeggen dat ik morgen een QA ga doen, oftewel jullie zien de volgende keer. Maar ik ga morgen QA -nee opnemen. Dus jullie moeten even laten weten hoe uh, de QA -nee eruit moet zien. Uh, vragen, lul. Stel vragen hier beneden en dan zeg ik later. Vragen, bitch. Oh! Mooi, is